Yo en leuk je kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag deden we met een klein groepje mee aan het Meetweek event. Een kot op Balkaduur en Freehaven. Hopelijk ik vind je het leuk. We hebben wat kills gepakt. En um, ja, we hebben zeker met onze nieuwe lead um, best wel goed gevochten. Dus jongens, hoop ik er niet van. En uh, laat zeker van like achter. Dit like super zijn. En als je nog niet hebt geabonneerd, doe dan ook even zeker bijna 3K. Nog 28 abonnees. Dus jongens, ja, like even zeker. Dankjewel. Oké boys. Oh nee. Oh ja ja, hij is ook mijn best Jongen, pak ze Oh ja, pak ze maar. Pak ze Je gewoon de linkgroep, je overkant. Ga erin. Ga erin, ga erin, ga erin. Er is iedereen. Waar zeg je dan? Damn. Hey, boze, oh damn. Oh, oh, oh, oh, boze, boze, boze, Bogen, ga gewoon niet feiten. bogen boge hun het water in. <laughs> oh ja, er is een boorde, dus ze kunnen ze iets pakken. Ze kunnen in niet krijgen. Ja, als het goed zou Help help op help Bogen hem, gaat die gast Hij loopt. Was bij Tanton, ik kan ook geen water plaatsen. Wasbee is echt heel low. Zit hier stuk! Lekker lekker, lekker, lekker. Nee joh, wat de fuck? Ja, ze kunnen hier niet door! Zikken push, zeker push. Go, go, go, go, go, go. Shit op Hey, Pieter, Pieter, Pieter. Bootjes leggen, bootjes leggen, bootjes leggen. Dus pas op met je boot, hoor. Pieter, Pieter dood. Pieter is dood. Pak ook de rest, pak ook de rest. Zit ja, nu ja, ik heb die loot als het meevalt Nee, ik heb dat niet voor, moeilijk. Hij gaat lukken. Dood, door. Oh, hij kan niet plaatsen. Hij kan niet plaatsen. Hij is, ja, nou. is liefmaals achter ons. Niemand kan plaatsen. Ik heb ze, ik heb het. Skip Skip Lekker boys. boys. Nee, gaan we een de teedy fighten. kunnen we makkelijk aankomen. we makkelijk aan. Nee, gaan naar naar die coach, naar die cours. Teruglopen. Tili is terug, Tili is terug, ja. Nu is het langs. Oh, moeilijk hè bouwen. Oh, als we zelfs deze guy niet kunnen ja, killen zijn. Iemand zonne punch bouwen. Ja, dat is ja. ja, die is dood. Kan hij kan geen water plaatsen zoals je dood. Ja, jammer, easy kill. Nice boys, lekker ja, Easy. Wie lost je kijken, wie? Net, nog Laat die die baan. Twee nog een keertje? Ja, twee okay. oh. Gewoon, maar ik het water. We, we, we, aan even. we ja. moeten even door die druk gaan. Dok, dok, boze, Skip boze, dok. Dok. boze. Ik heb dok, anders gaat alle Boat Dog! Dok en Hivar! Dok en Hivar! Boat Spam! Boat oh, daar zijn onze rug! ah oh, daar zijn onze rug! Ja, daarom. Ik denk dat we gewoon Ja, we moeten weg. Ja, of moeten we? Ja, ja. overpushen ja, Dok, maar die dat komt dog. niet Nee, ik zou stil ja, gaan staan en allemaal tegelijk gaan schreeuwen. Dat zou ik niet. <laughs> <laughs> Deze koorts, guys. Deze koorts. We gaan fighten met Dok. Nee, kan je hem zo beter kijken? Goed blijkt, man. Ja, bootjes heel erg. Ja. Ja. Uh, kan iemand die ziek boven? Is Dat is een hertog, we gaan sowieso turnen. Fight, fight, die fight die linker groep, fight die linker groep, dan fight die linker groep dadelijk, oké? Okay? Oké, okay, fight die linker groep, fight die aan de linkerkant, fight aan de linkerkant. Ja, ze pushen, ga ze onder hun. pushen! Ga, onder hun. ga op de groep, ga, ga op de groep! Stom met die hertog, Jason. Helpen Ermin, helpen help Ermy wordt gefocust. Ja, kunnen TN, Ik kom er aan. Ja, we hebben we, ja. gaan door, gaan door. Ja, we hebben alleen die hertog dood. Die, die guys moeten terugkomen. Heel snel. Hoe gewoon push die groep. Blijf gewoon onder we gaan onder water lopen. Rustig maar jullie wijzen. richting dok, dat dat was. Was. Dat zijn loos, ze zijn loos. Ze willen kijken, ze willen kijken. Dit hebben we, dit hebben we, dit hebben we. Dit hebben we. Ik zweer het. Ik ben low, ik ben low. Yummy, yummy, lief. En jaag door op die andere. Jaag door op die andere. Daar is Jij is ook lomme. Ik deel. Ik zweer mijn bootje op de hut gesloten mensen. Kom maar. Kom snel. Quincy, kijk even waar je vader. Die Ice is zo lom. Die paal in mij. Pak die ja, goed zo, goed zo zit hij. Ik kom vanaf Mars Oh, een waarom no pick? Dat kan worden. Lekker. Oh, ik zie op. lekkere vloechje. Ja, je jump jump jump jump jump jump. weet peek. Oké. ik ben wel veel peek. Ja, oké, ik heb ik heb gravel Pak een kill. Hé, noordwest, noordwest. Iemand helpen noordwest. Noordwest, maar. Noordwest. Ah, je bent achter, maar lekker lekker. Nee, dit is goed, goed, goed. Gaat via het huis man. Beter gaat dokken en nakken. Uh, ik loop over op de bovenste Lekker jongens! Nou, nah, hey, hebben... zijn dan? Yo, Dit is. Oh, dit is een kills! Hij ja, aan het, nee, nee, niet boosten, niet boosten. Blijf hem voor me. Gaat... Lekker! Ik sta nu op die kop. Maar gaat ons nakken, hij gaat ons allemaal killen. Oh uiteindelijk de, de kop wordt door een man Malzan. Waa wow, jonge idioot. Nee. <laughs> Wat is dit? Oh <laughs> <gekoven. laughs> te hey, je, je kan je, je het niet instalen. Je bent trappen rusten, naar boven. Nee nee, laat me staan, laat me staan, laat me <laughs> ja. staan. Me het oh, je, kunt het, je kunt het ook niet weghakken. Je kunt het niet weghakken. Nee de meen je? Maar. kan je het Zag niet weghakken. Nee man, dit is te goed man. Door. Nee man, ik ga je niet instalen. Dit is gewoon door. Hey eh, jongens, ik ga muren zo Ja als je gewoon, als ze push gewoon blijven bowen en dan op. Hey, volgens voor gewoon... 5-5 maar met 3. Hé, we mogen de kop, de kop de hebben, we mogen de kop, de kop de hebben. De wie heeft kom kom! Ik, ik heb nog een stack, ik heb nog een, een stack. Ik, ik heb net een stack geweest! Ja maar plaats niet meer zo zoveel dat ze twee gaan houden. Wie, wie gaat er dood? Help hem! Oh, oh, oh, oh. Was bootje voor hem? Was bootje en, voor? Ga je naar de bootje? Nee, enemy! Nee! Ik ben dood. Ik pak het. Ik pak. Ik pak. Oh, ik, ik heb getankt jongen. Ik heb getankt. tank. tank, tank. Hey, ik ga gewoon even niet truien. Ik ga, mee, te... ik ga weg, in. man. Ik ga. Ja, op, op, op, op. Weg, ja weg, we weg, weg, weg, weg, weg. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. we moeten hier echt snel weg, want ze komen want ze ons zozeer pootje. iemand boven mij, iemand boven mij, Iemand boven mij is Ja, jongen, de jaddels. One side one. Help mij, help mij, help mij. Ja, dit is gaar, man. We kunnen geen water plaatsen. Ze hebben hier nog water. bij je rent luid in iemand bijna. Jongen, we, we dit jongens, Ze zijn echt met fucking veel, jongen. Hé, rot voor de andere mensen afgewezen. We ja, gaan er sowieso een paar man. mensen dood, maar beweeg jezelf zelf de 7. Vloedje, eeeh. Uh... Hey, waar zijn we kaarten uh, te goed? Waar blijven jullie, jullie zo gaan? Vloedje, waar de fuck ga je heen? Heb ik zeer? heb geen idee. Ik ben bang. Oké, okay, ik ga iets. ja, hey, uh, ik moet hier naar gaan, dus eh. Uh, GG. Maar we hebben op zich wel veel kills ja, gepakt. Ja, inderdaad. Op, ja, uh, ja, dat veel ook, ook kills gepakt Ja, shout dat naar jou. Ja, no probleem. Ik heb Yo, gewoon iedereen overgehouden, weet je, jongens ons komen. Ja gaat dadelijk. Ik weet het niet, ik zou niet meer gaan fighten nu, man. Gaan we nog fighten? Ik weet het niet. laat hun gewoon eens capten, daarna kunnen we misschien nog fighten. Heeft toch geen zin nodig. Ja, ik ga ook terug. Ik ga ook Ik ga ook terug. Ik ga ook terug. En jongens, ik ga even door. En ik kan de hele 10e groepen, ik kan mijn dik. Yo, later. Udemy, je bent nog nog oké elite. Dankjewel, man. Yo, jongens, later. Dat was heel tof, dit. Yo, later. Yo, later. Yo, later.